Goedendag iedereen, goedemorgen. Het is uh, de 3 december maandag. Dus maandags moet ik nu werken. Vandaag. Alleen, 1 op de 2. Uh, dus, moet ik weer iets te doen? Uh, het is binnenkort. Zit uh, Ja, zit er klas. is Zit uh, Maar uh, ik heb gedaan met al mijn animaties. Het is dus beginnen we aan... Kerst. Kerst. al de kerst. We beginnen al de kerst. We gaan nog geen kerstboom zetten, want we gaan geen kerstboom zetten. Nee. Ik heb weer iets bedacht. Tijdens verleden jaar hebben we een kerstboom gezet van een overschot van mijn. Uh, uh, wat was het nu weer? Uh, plinten van de, van de deuren. Daar hebben we de overschot van. Allemaal wit. Dat komt uit. We hebben een kerstboom van gemaakt. Ik heb die weggegeven aan. Uh, of voormalige rapporten van, van uh, de VRT in het buitenland zat. Ik weet zijn naam niet. Ik had dat gewoon op uh, tweede hals gezet. Gratis. En op. dat was gratis. Dus, ik ben content. Hè. Ga ik misschien met dit projectje ook doen. Uh, wat ga ik maken? Uh, wel, ik wil jullie geen kerk. Deze jaar. We dachten een echte te zetten, maar... Dat is vuil, die verlies zijn en de naaldjes en zo. Dus wat gaan we doen? Ik had nog een paar uh, accessoires van mijn animatie. Ik heb zo eens uh, de Clown gespeeld met een vogelkot die, die hij zich achter, achter zich aantrok. Met uh, een kip in, zo'n plastic kip. En die kip die werd dan gestreeld en gedaan en, enzovoort enzovoort. Dus dat is een beetje. Dat is mijn kooi. Voila, zie je? Dat is mijn kooi. Het aankomen, wordt zot. Ik had hier een nog en dat is ook zo. Ja, dat was uh, gebruikt als tafeltje of zo. Ik weet niet, heb een gemaakt voor iets. En wat ga ik doen? Wel, ik ga dat hier, hier oplossen. Want dat is van ijzer. Dat is een ijzeren kooi. En of, wacht even. En ik heb, ik heb wel een kerkboom. Ik heb een kerkboom en dat is de kerkboom. Ja. En die ben ik van plan zonder... Ik kan er allemaal bij Van die daar zo... zo. Als handige mens dat ik ben, ga ik die daar zo in hangen. Zo. En uh, als je daarin in hangt, dan gaan we het een en ander versieren. Ik dacht dan, ik heb nog een, een besturing voor, uh, ja, voor een DJ die uh, lampen laat aan- en uitgaan. En ik dacht dan, uh, ik ga zoiets daar. Proberen te arrangeren. Als ik deftige lampjes vind. niet de deur is natuurlijk. Uh, ja, dat is de bedoeling. Zo voilà. Ja, uh, ik heb het ingespannen. Uh, ik denk dat ik dit ga vinden Wat in mijn brand staat. Het is maar van, uh, van hout en brul. Ik heb dat dan wat ingespannen en gezet. Niet op deze tafel, want deze tafel staat scheef. Maar uh, wat ik door. ik weet het niet eigenlijk. Wat ga ik doen? Ik weet het niet. Ah ja. Ik ga hem een boom pakken ik ga die daar in hangen. Nou, ik moet er eerst zien dat ik dat daar door ga krijgen, want dat is hier tamelijk. je We pakken een stukje ijzer inderdaad. Ik dat dat ik zo van die dingen heb. Van als een wasker. Ik ga zo niet die veiligheid in Ik heb gedaan ik ga het hebben. Smart. Zo, uh, voilà. Uh, ik ga jullie even uitleggen wat dat ik van plan was. Hè. Dat is uh, met die steuring voor uh, voor de belichting te laten uh, gaan op muziek, heb ik hier uh, ja, een sturing met uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uitgangen. 8 lampjes die je kunt aansluiten. Of dus, dat is het meisje die dat gemaakt heeft. Hè. natuurlijk niet gelezen zo ben ik goed uh, dat was het begin van het einde nee dat was er eigenlijk tussen want het begin heb je gezien met de kooi en de boom en nu moet ik gewoon commissie doen salut en de kost het gezien uh, hier achter mij dat is uh, de kerstboom -vogel -vogel uh, met uh, die Arduino sturing, we hebben dat allemaal proper gezet euh, met euh, planten en een beest. in een bouwang in het goed. Ik zeg ervan. Niks, dan is het goed. Uh, ik, heb, uh, ik, heb, uh, uh, ik heb wat te veel licht, ik heb dat dan maar goudkleurig geverfd, om zeker te zijn dat dat niet te veel licht geeft. Ik ga er een paar losdraaien en tullen laten zien. Dus dat zijn de geverfde, als je dat dan ziet nog wel een beetje te veel licht. Maar voor de rest. Ja, voor de rest doet dat toch wel. Euh... Doet dat toch wel iets. Dat doet zo'n een beetje. veel te veel. Misschien nog een laagste verre op. Nee. Nee. Oh, je het proberen? Het is wel al beter. Oké, okay, dus uh, ziet, dat zijn lampjes. En uh, die gaan nu allemaal uh, verschillend van elkaar aan en uit. En zelfs gaan die op een andere manier aan en uit. Uh, ja, oké. Okay, dus dat was dan uh, wat dat dat niet moet zijn. Volgende keer beter. Volgend jaar beter, ja. Dag.